Welkom bij Centerparks! Ik ben Wesley, ik werk bij Centerparks De Huthugde. Ik sta voornamelijk hier in de Action Factory als medewerker bediener. Ik ben Renner Watsi, ik ben vlogmanager van de restaurant. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn uh, het verzorgen van gasten, dat de gasten het naar hun zin hebben hier. Dat doe je door wat drinken naar ze te brengen, een praatje te maken met gasten. Ik vind het heel erg leuk aan mijn functie om uh, nieuwe medewerkers uh, dingen te leren. Ik vind het ook leuk om met mensen in aanraking te zijn en om uh, mensen een leuke, een leuke avond te bezorgen. Mensen zijn altijd vrolijk, zijn op vakantie. Het is één gezellige sfeer hier. Mijn gewiddelde dag ziet eruit dat ik begin uh, om de dagindeling uh, uit te printen. Dan ga ik naar een vieruurtje met de andere vloomensjes Kijk wat de dag ons brengt. Dan ga ik helpen met de medewerker voor de opstart. En zodra de gasten binnenkomen ga ik dus helpen waar de mensen hun handen tekort hebben. De ene dag is dat drankjes opnemen, de andere dag is dat achter de bar. Het verschilt heel erg per dag, dat is het ook het leuke eraan en dan maak je er een leuke dag van. Leuke collega's, ja, zeker leuke collega's, daarom werk ik hier ook al zo lang. Werk om spreken we ook heel vaak af. We hebben altijd minimaal één keer in de week wel gezellig eh, dat we samen zitten met de allen. We zijn allemaal eigenlijk een één grote vriendengroep lijkt het soms wel. Als je hier werkt zijn er zeker wat leuke extra's die je bij krijgt. Je kunt hier gratis zwemmen, gratis bowlen. Niet alleen hier bij de Hutteug, maar ook op alle sandparksparken. Een eigenschap om te hebben is uh, geduld, uh, sociaal, uh, echt kindgericht vind ik. Ja, ook een teamspeler, dat is vooral. Gewoon netjes verzorgd eruitzien is ook heel erg belangrijk. En gewoon gezelligheid. Niet dat je er een beetje chagrijnig bij loopt. Nee, gewoon gezellig. Ik ben hier begonnen als stagiaire. Toen ben ik doorgegroeid naar medewerker. Je kan heel veel leren hier, maar je kan ook doorstromen. Bijvoorbeeld van uh, hulpkracht naar vaste medewerker, net als ik als uh, floor manager. Na de zomer ga ik beginnen als uh, leidinggevende in opleiding. Je hebt in principe geen specifieke opleiding nodig, want uh, wij geven introducties waar ook een basistraining aan vastzit. Als je ervaring hebt in de horeca of geen ervaring, dat maakt niet uit. Je kunt altijd hier komen werken. Als je wel ervaring hebt, kun je zo aan de slag. Als je geen ervaring hebt, krijg je een buddy, krijg je trainingen. Kunnen we je alles leren. Het contact met Album is goed. We kunnen altijd bij hen terecht. Als het is, dan kun je ze altijd bereiken via de mail of via de telefoon. Maar dat is altijd goed hoor. Wat doe jij morgen? Word jij mijn nieuwe collega?